Leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag ben ik bij... Bianca Schoenmakers. En wie ben jij? Ik ben uh, Springamazone en uh, ja, ik doe ook iets op Instagram. <laughs> ik zal haar Instagram accounts hier beneden even linken. Ze doet namelijk ook iets op Instagram. Een springruiter, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want het klinkt wel heel spannend, maar wat doe je precies? Nou ja, ik, uh, ik werk vijf dagen in de week op een stal. Uh, stal Evers in dit geval, in veen. En um, daar ik, uh, heb ik ongeveer 15 paarden onder mijn hoede. En die moet ik uh, dagelijks trainen. En die ga ik bij je wedstrijd. Mag je meekijken? Tuurlijk. Leuk, he? gezellig. Uh, dit is Ivinia, dat is een vijfjarige uh, Mary van Isa. Die heb ik net gereden. Uh, we hebben een beetje tracematig gereden, een paar sprongetjes gemaakt. Ze is nog redelijk groen, dus ik doe mijn haar uh, toch een paar keer in de week zo'n klein parcoursje springen. Niet meer dan 10, 15 sprongen. Uh, in mijn optiek uh, leert ze daar het uh, snelste en meeste van. Dan, uh, uh, sneller in ieder geval dan één keer in de week of één keer in de twee weken 100 sprongen maken. Dit is uh, iStar. Istar. is een zesjarige jarige Rijn van Big Star. Uh, i -Star gaat morgen mee op een koer. Dus we hebben vandaag alleen een beetje dressuurmatig gereden. Een beetje aan de gehoorzaamheid gewerkt. En uh, ja, we hopen dat hij klaar is om te vlammen morgen. Wat gaat springen? Hij loopt zet. Dit is Ike, een zesjarige jarige Ruin van Big Star. Uh, die gaat morgen ook mee op concours, mag in set lopen. Vandaag heb ik uh, met hem juist uh, een beetje op de rennbaan gereden, omdat het met hem lekker is om wat, uh, op een ontspannen manier wat te schakelen. Daar heeft hij nog moeite mee, uh, vooral het terugkomen, dus dat doen we dan veel. Uh, en in zijn gelop is, is wat, kun je mooi wat vergroten op de baan. En daarna nog een paar sprongetjes maken, juist wel een dag voor de wedstrijd, omdat hij dan uh, ja, anders kan je morgen wel eens te enthousiast zijn als we beginnen met springen. Uh, Bianca, ik wil wel heel graag weten waarom jullie geen kruisjes springen. Ja, in principe als de paard gewoon goed in het midden blijft, uh, hoef je geen kruisje te springen. Uh, een, een, een, een stijlsprong is ook vaak gewoon makkelijker om te springen. Een kruisje, uh, dat lijkt allemaal heel laag en vriendelijk, maar in principe ziet, mijn paard ziet vooral die zijkanten. Dus die wil toch de hoogte van die zijkanten springen. En de stijl is gewoon net iets eenvoudiger eigenlijk. En dan erbij, we hebben hier natuurlijk uh, het hindernismateriaal met uh, met bordjes en plankjes en dan is een kruisje ook gewoon niet praktisch. Is een kruisje eigenlijk gewoon nutteloos? Nee, niet nutteloos. Oké, okay, wat leer je ervan dan? Nou, in ieder geval een paard in het midden te houden. Als je, als je een paard hebt, zeker een wat jonger paard nog, wat de kanten opzoekt. zoekt. En, want dan moet je echt met een laag kruisje beginnen. Het, ze zoeken natuurlijk wel het midden op. Maar, ja, ze, want vaak Wat je ooit bijvoorbeeld ziet, is dat mensen gaan zijn kruisjes springen en dan gaat de zijkant hoger, hoger, hoger en, nou, en dan hebben ze... Het kruisje gesprongen, dan ligt hij in het midden toch wel op een meter. Dan gaan ze stijltjes springen, 80 centimeter. <laughs> dat is nutteloos. Ah, dus het is vooral het voor de springen. ruiter om te leren recht te sturen? Ja, en ook voor het paard om in, in het midden te focussen. Oké, okay, dus dat, dat kunnen ze er wel mee, maar ja. het heeft voor het inspringen eigenlijk niet zoveel voor nut. Voor een ervaren paard in principe niet, nee. Alleen voor de jonkies? Ja, voor de jonkies, maar ook juist voor een jonkie die echt groen is, yeah. dus eentje die gaat leren springen, yeah. begin ik juist liever met een stijltje, omdat het iets minder heftiger uitziet optisch voor een paard voor oh, een kruisje. Oké. Okay. Dit is uh, Hugentau. Dat is een 7-jarige ruim van nummer één. Hugentau gaat dit weekend niet mee op een koer, dus daarom heb ik hem vandaag uh, thuis een beetje kunnen springen. Uh, gewoon wat koertraining gedaan op het niveau dat hij loopt op een koer. Dat is uh, Z-niveau, dus 130. En uh, klaar voor het weekend. Dus gewoon klaar voor een rustig weekendje. Deze. Wij, uh, wij willen gewoon wat, wat uh, uh, om te beginnen. Als we beginnen met rijden, wat lossigheid in het lijf. Dus een beetje linksom, een beetje rechtsom. Waarbij dat paard eigenlijk vooral goed om dat uh, binnenbeen heen wil buigen. Um, dat je nou even iets minder doet, want je ziet hier links iets. Kijk, daar. En uh, we willen even aan de voorkant graag juist wat lengte, dus voor de schoft wat lengte hebben, uh, ontspanning, ze moeten zichzelf dragen, maar we verwachten geen oprichting. Uh, simpelweg omdat we het niet nodig hebben. Daarbij op de sprong willen we ze de hals verlengen, het hoofd naar beneden en de schoft omhoog hebben. Dus ja, dat is toch een beetje een houding waar je ook een beetje in traint. Uh, als ze af en toe eens een keer op de voorhand vallen, vinden wij helemaal niet erg. Want dan kunnen we weer oefenen om ze makkelijk op het achterbeen te krijgen. Want dat is eigenlijk, in feite gebeurt dat in het parcours 12 tot 14 keer. En je hebt ze 12 tot 14 sprongen, staan ze in de landing met het hele gewicht van het paard en de ruiter op het voorbeen. Dus meer op de voorhand kun je ze niet hebben. Daarna willen ze het liefst binnen 1, 2 lossprongen weer redelijk terug op het achterbeen hebben om klaar te hebben voor de volgende sprong. Dus dat is eigenlijk een beetje het trainen, wat tempowisselingen overgangen. Uh, een keer wat verlengen aan de voorkant, een keer wat verkorten, ja en, en een beetje spelen met die balans. Dit is uh, Mr. President, een zesjarige Mr. Blue. Uh, die gaat morgen ook mee op concours, loopt die zet. Um, Vandaag heb ik er dus alleen aan gewerkt, een beetje aan het soepel zijn, linksom, rechtsom, een beetje tempowisselingen maken. Dat is bij hem eigenlijk altijd belangrijk. Bij hem spring ik meestal niet een dag voor de wedstrijd. Gewoon om hem lekker fris te houden op de wedstrijd zelf. Kijk, als cameravrouw heb je soms ook andere functies. namelijk het vasthouden van een hond die net ja. wakker is. Joehoe. Kijk even in de camera. Ja, andere kant. Kijk, nee, ja. zo. Nee, ja. Oh, kusje zegt ze. Kusje. Nee. Nee, zegt hij. Ik ben net wakker. Doe maar gewoon rustig. Ik ben nou net klaar met Domant. Domant is een 11-jarige Rijn van Linton. Uh, Domant hebben we vandaag een beetje rustig aan gedaan. Die heeft op het moment een klein beetje vakantie, een beetje offtime. Dat is ook ooit nodig met die sportpaarden. Gewoon om ze even een paar weken lekker wat rustig aan te laten doen. Uh, ja, we wij, wij zijn al klaar met uh, Holly Hunter. Uh, Holly Hunter is een zevenjarige uh, merry van Mermeser. En uh, Holly Hunter is eigenlijk inmiddels verkocht, die blijft nog een paar weken hier uh, totdat hij naar een nieuwe eigenaar mag. Dus we houden hem lekker een beetje aan de gang. En daarom heb ik hem even, even parcours rondgesprongen om, uh, ja, om, om hem mee, gewoon in vorm te houden, Dat ik de nieuwe eigenaresse direct mee uh, op koer kan als ze dat wil. Nou, nu hebben jullie gezien wat ze dus de hele dag doet. Hoe vind je dat nou, de hele dag zo, elke dag met paarden? Ja, ik vind het te gek natuurlijk, want uh, ja, dat is al uh, zo lang als ik weet mijn vak. Ik ben al 37 en ik ben met 19 begonnen uh, als professioneel ruiter. En daarvoor was het uh, hobbymatig, maar ook semi-professioneel. Toen was ik een hier natuurlijk. <laughs> en, uh, nee, ja, ik, ik hou van dit vak, dit dus is wat ik graag doe, wat ik goed kan. En, uh, ja. Zodoende. Heb je een eigen paard? Nee. Nee. Heb je nog vragen voor Bianca? Zet het dan hieronder in de comments, want misschien mogen we wel een keertje terugkomen. Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ja? Vind ik, uh, en misschien kan je ons gezellig. dan ook wat meer uitleggen over wat dat nou allemaal inhoudt, zo'n springruiter. Ja, nee, dat is een hartstikke goed idee. Ja? je bent welkom. Dank je. Uh, sowieso gaat Bianca mij leren een jumpfee te maken. Dus dat gaan we in ieder geval ook nog een keertje zien en dan bij ons. Maar uh, ik vind het ook wel leuk om nog meer over de springsport te leren. Ja. Dus wie weet jullie ook. Mochten jullie vragen over springen hebben, zit ze dan ook hieronder. Want dan kunnen we kijken of we een video van kunnen maken. Ja, helemaal ja? ja, goed. Okay. Leuk. Bedankt dat we hier mochten zijn. En ik zie jullie graag de volgende keer. Tot de volgende keer. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. doei. doei. doei.